Er is iets aan de hand. De natuur valt stil. Insecten, dieren, planten sterven uit door wat er aan de hand is met die overweldigende machine die de mens heeft gebouwd. De welvaartsmachine. die zoveel vervuiling heeft opgeleverd dat er nu echt iets heel groots en heel tragisch aan de hand is in de natuur. Wij kunnen niet langer stil zijn daarover. Ik ben zelf geen politicus, ik ben geen wetenschapper of jurist, ik ben muzikant en ik wil alle andere muzikanten die ik ken en jou vragen om mij te helpen bij het organiseren van een groot muzikaal protest en wij kunnen uh, uh, de weg blokkeren om aandacht vragen maar met muziek kunnen we ook onze gevoelens uiten want tot nu toe zijn, uh, is nieuws wat gaat over klimaatverandering, over diersoorten die uitsterven, over het, uh, de opwarming van de aarde. Gaat vaak vergezeld van grafieken of van cijfertjes met 0, zoveel graden of zoveel procent of zoveel miljoen deeltjes in de lucht. Nou, die informatie spreekt naar ons hoofd. Maar we zullen ook ons gevoel moeten aanspreken en plekken moeten creëren waar we ons kunnen uiten. En kunnen delen uh, dat, we, dat we willen zorgen voor de wereld. Dat we van de natuur houden. Dat de wereld prachtig is. En dat we ook zorgen voor de generaties die na ons komen. Voor onze kinderen. Voor een, een, een groene toekomst. Voor iedereen op aarde. Dat is niet iets van een groepje actie, uh, activisten of een groepje uh, fanatiekelingen. Dit is het meest universele wat er is. Dit is voor iedereen. Help me daarom. Kom helpen, muziek maken, organiseren, communiceren. We hebben iedereen nodig.